En deze boy heet. Ja. Ah ja, ik ga zo naar de kapper, ja. Oh my gosh. En dan is mijn haar, heb ik highlights in en zo. Oh my gosh. Uh... Ik ben, ik weet echt niet wat ik ervan moet denken. Um, ik ga een klein beetje filmen. Want ja, uh, de camera die ik gebruik, die is uh, leeg. Die is leeg. dan vraag je je af waarom laat ik hem dan niet op. Als je de oplader niet kan vinden, dan ja, gaat dat een beetje moeilijk. En de standaard ligt bij mijn pa en zo. Ga een beetje filmen, hoe het een beetje gaat. Daar heb ik een beetje toestemming voor. Maar ja, verder Oké, okay, ik ben nu weer de uh, Dat is mijn uh, eerste nu. Ik ga eerst even mijn haar knippen. Daarna gaan we zeg maar, de puntjes gewoon wat lichter maken, toch? Ja. Dus ben ik ben benieuwd. Oké, ik ga nu een spul pakken. Let niet op mijn haar, by the way. Ik heb het altijd, ik. heb ook? Ik heb een, ik heb een en dan gaan we gewoon hem doen, zeg maar. Oké. het Weet wat? Oh, dat is wel verwennen, ja. Uh, guys, guys, guys, guys. Uh, wat, wat, wat? Oh, dit is zo wennen. Oh, ik weet niet eens wat ik ervan moet vinden. Ik weet niet, ik weet het gewoon niet. Ik vind het niet echt fucking lelijk, maar het is ook niet echt zo dat ik zeg van, hey. Ja. Uh, yeah. In ieder geval een hele grote shout-out naar Nanja's Kapperzaak. Uh, volg hem op Facebook en linken van hun website hier beneden. Uh, en. <tie> <tie> ik, ik, ik, ik wil, ja. Nou, hier zou ik mee moeten rondlopen tot ik weer naar de kapper toe moet. Zeg maar. Ja, dames en heren, ik heb nu dit kleur haar. Onderhand ben ik er alweer aan gewend en mensen op mijn school ook een soort van. Ik heb dit gedaan omdat Nick zeg maar blauw haar heeft en Miguel heeft nu ook bruin haar, zoiets. Dus toen dacht ik, nou dat doe ik dat ook. Dan maak ik het ook gelijk goed voor die uh, blond, zeg maar, dat ik ooit zei blond zou gaan. Nou, ik heb nu mijn haar veranderd naar dit. En je zou denken, er is bijna geen verschil, Jason. Jawel, dat is er wel. Um, in ieder geval, zo zie ik er voorlopig zo uit. Dus vonden jullie het een blauw duimpje omhoog. Wil je niet meer abonneren? Zie ik jullie zeker de volgende keer weer. Dit was een korte video, maar dat maakt niet uit. En we zijn nu al bij de 490 abonnees, jongens.